Oh, wacht. Ik moet er vanaf nu. Ah! Oh. Oh. <laughs> daar gaan we. Ik heb het nog niet gezien. Ik heb het nog niet gezien. En... Holy shit. <laughs> Alright guys, daar gaan we weer op pad. Vandaag, zoals je kan zien, is het weer mooi weer. We gaan vandaag naar de watervallen Ko. Dat is wel tof. Daar gaan we canoeën, canoe En misschien gaan we wel naar Popsacto. Zo heet dat daar. En dan gaan we daar eventjes uh, met de bobslee naar beneden. Dat is wel cool. Dat leek mij in ieder geval leuk, dat wil ik altijd wel een keertje doen in mijn leven. En Misschien is vandaag wel de dag. Maar we gaan eerst in ieder geval kanoën en dat gaat ook genoeg tijd kosten. En dan gaan we vandaag weer een uh, leuk avontuur beleven. Morgen is de race, ik ben er klaar voor, ik heb er zin in. Uh, we hoorden al de hele tijd ook uh, allemaal autogeluiden. Misschien dat jullie het ook horen op de achtergrond. Volgens mij is er momenteel een race gaande. Ik hoop dat jullie vandaag weer gaan genieten van uh, deze nieuwe dag. Yo, daar zijn we weer. Uh, we zijn hier aangekomen bij de uh, watervallen. Nou, zoals je kan zien, een hele dikke waterval daar zo. Normaal zou je hier zo, in deze rivieren, zou je zeg maar ongeveer lekker kanoen en doen. Alleen omdat er echt weinig regen is gevallen en het is zo lang al zo droog, zoals je kan zien ook, staat het best wel heel erg droog, is dat niet echt een mogelijkheid. Want nu hebben ze gezegd van ja, je moet hier en daar moet je naartoe, want dan kan je er wel naartoe. En dan uiteindelijk zit je dan gewoon op een of andere rivier. Dat zie ik in ieder geval niet zo erg zitten. We zitten hier gewoon random een dorpje trouwens. Maar we doorlopen. Alleen, we zien hier een aankoop. Dus we gaan eens even kijken of dat wat is. Misschien is dat wel leuk. Er is hier ook een bobsleebaan En uh, Stefan heeft een beetje hoogtevrees, Dus die vindt dat allemaal een beetje spannend. Maar dat vind ik misschien juist wel geinig eigenlijk. Uh, we kunnen ook nog eens een een smoothie nemen. Of een pannenkoek. En een wafel. Een Belgische waffel. Maar in ieder geval, we zijn dus nu in uh, uh, Co. En het is hier wel echt zo'n leuk uh, ouderwetse dorpje. Ziet er echt super leuk uit. Ja, we gaan gewoon even kijken wat we nu gaan doen. Want we weten, we weten ook eigenlijk... Waar lopen we eigenlijk naartoe, Stefan? Oh, hier. Welkom. Klopsako. Nou, we gaan eens even kijken hoe duur dit is allemaal. En dan uh, gaan we kijken of het uh, leuk is om te doen. We zitten hier wel gewoon nog steeds in zwembroek. Dus wie weet, als we straks denken van, hé, hey, weet je wat? We gaan wel gewoon kanouwen. Dan kunnen we dat altijd nog doen. Ziet er in ieder geval wel leuk uit hier zo. Spils, zeg maar. Uh, maar ja, Het is dus een beetje jammer van het water dat het zo laag staat. Maar ja, dat hadden we op zich ook wel een beetje kunnen zien aankomen. Het is wel echt super lekker weer, maar de vraag van de masker wordt weer verplicht. Dus het is sowieso overal hier. Ja, weet je, we moeten wat. Dus uh, we gaan deze dag gewoon even weer overleven op deze manier. En we zien vanzelf wel. Ja. Nou, dat klinkt echt reuze interessant. Oh, hier heb je die waterval, hè? Dit is gewoon de waterval. Wauw. Wat vet! Wauw! Ja, ja, ja, ja, ja! Het ziet er wel lijp uit. Ik ben benieuwd hoe warm dit water is. Oh, kijk, daar kunnen, we, daar kunnen we erin. Nou, wij gaan eens even kijken of we hier naar binnen kunnen komen. Wij zien jullie allemaal snel. 12 seconds later. Nou, het is gelukt. We zijn binnen. Het heeft even geduurd. Want het ging allemaal niet helemaal vlekkeloos. Maar ja, we lopen nu hier zo in Plopsaland Maar ja, dat is op zich ook al goals. We gaan even voelen hoe warm dat water is. Daar ben ik serieus nieuwsgierig naar. Daar gaan we. Tompitom. Tom. Holy tering, dat is koud hè. Oh, zo. Het ligt wel lekker. Ja, lekker koud. Nou, wij gaan dus gewoon even een rondje lopen hier. We gaan kijken wat we allemaal kunnen doen. Misschien moeten we wel via Plopsaland naar binnen. Ik heb mijn god geen idee. We gaan het allemaal zien. Jullie gaan het allemaal zien. Het loopt allemaal even iets anders dan we hadden verwacht vandaag. Maar ja, wanneer loopt iets wel zoals, uh, zoals je plant, toch? Dat uh, is een beetje het leven. Nou, dan gaan wij, uh, roep ik weer mijn mondkapje op voor de netheid van de andere mensen. En dan gaan we het Plopsaland even verkennen. Nou, daar zitten ze hoor, in het karretje. Nu nog laag, straks helemaal naar boven. Stefan die heeft een beetje last van hoogtevrees, dus dat is niet ideaal. Maar dit ding is zwart en het is een partij warm. Holy moly, ik kan Stefan ook kijken hoe ze zweet zweten. Hè? Arme knaap. Ik doe lekker dat mondkapje even in de zak, Het donder op. Kut mondkapje. Nou, ik zit wel lekker, moet ik zeggen. En We gaan, uh, we gaan dus helemaal naar boven. Lekker chill, windje. Oh, lekker windje, lekker fris. Ik je maar een beetje verder, het water een, keer, een keer te we hier naar beneden ben een Nou, Ik denk dat we dan best wel aan de ene kant hard vallen, hier zo het water in. Aan de andere kant, misschien is het ook juist wel chill dat we in het water vallen. Ja. Misschien dat we dan. Ik denk dat het chiller is om hier in het water te vallen. Het doet wel pijn natuurlijk. Maar dan daar zo midden in de bomen of zo, dat lijkt me dan wat minder. Kijk, hier was ik daar nog lekker. Ja, hier, ging je erin, ging je zo die kant op. Dan ging je helemaal verder, verder, verder. Dat was, wel, dat was hem wel hoor. Nou, wij gaan uh, genieten. Jullie gaan zometeen ook genieten van het mooie uitzicht. Alright, zoals je kan zien zijn we lekker hoog. En uh, het is uh, best wel rustgevend dit, aan de ene kant, aan de andere kant. Panisch. Heel panisch. Heel panisch-makend, inderdaad. Het is, wel, het is wel leuk. Ik hoop dat jullie een beetje die achtergrond van mij kunnen zien. En uh, we gaan nog uh, tering snel naar boven. Dit is gewoon recht trouwens, hè? Dus ja, twee, uh, twee mensen met hoofdfres die dit doen. Superhandig. Nice. Hallo, Maya erbij. Hallo, Vicky de viking. Hallo, Stefan Brinkman. Hallo, Almost Normal. Maar kijk even. Wat zijn ze blij. Later, niveaus. Oké, okay, we zijn aangekomen helemaal aan de top. We hebben een mooie foto gescoord. Want ze maakt hier foto's en dacht Nou, die moet ik wel hebben. Dat is wel leuk voor <lacht> onze vriendschap. Nu staat het voor eeuwig vast op een plaatje wat fucking 10 euro kostte. we gaan helemaal naar boven hè. En dan gaan jullie live onze reacties zien. Zijn er er is helemaal niemand. Dus het mondkopje gaat direct weer af. Alright guys. Daar gaan we. Daar gaan we. Ik heb het nog niet gezien. Nog niet gezien. En... Holy shit. <laughs> Holy shit. Wat een uitzicht. wow, yo, hè. Goh, je kan echt zo ver kijken hier. wow, yo. Dit is echt bizar. Het water daar zo. Heel veel water. Mooi blauw ook, hè. Denk ja. je dat hier spa-water wordt gemaakt? Die spa? Dat, je, je hebt de bron wel hier in de buurt zitten. Ja, dat zou je wel zeggen. Spa zit in ieder geval in de buurt. Heel blij. Nou, wij gaan nog even genieten van dit uh, mooie uitzicht. En dan uh, zien we jullie uh, straks weer terug. Nou jongens, dan gaan we nu weer de afdaling doen. Het mondkapje zit weer op, want dat moet natuurlijk. Zoals je kan zien zitten we nog steeds lekker hoog. We gaan lekker stijl naar beneden. Dat is wel best wel leuk. Uh, we hebben hier ook gewoon netjes een plekje om te staan. En we hebben hier een dicht hek, dus we kunnen nog niet verder. Heb je er zin in, Stefan? Zeker. Ik okay. heb het wel weer warm. Ja, ik heb het ook goed warm, maar ja. ja. ja. Ah, we mogen. Zo. jongens. Ik moet aan deze kant. Deze kant vast, Yes. Hoppa. Oké, dat is Yes, Dank yes. yes. yes. u. Nou, daar gaan we weer. Oh, lekker aan het schommelen ook. Nou. Hier gaan we dan. Hoppa. Ja, ik zie wel een toffe reuzenradje daar helemaal verderop. En ik zie... Ik zie daar zonnepanelen. Wauw, goeiedag hé. Hey. Nou ja, daar gaan we dan. Yep. On our way to fuck your bitch. Ik bedoel naar beneden. Ik heb nu wel wat mijn slippers aan. Dus ik ben echt panisch dat ze afvallen. Dus ik heb me echt mijn finger meteen mijn zo. Nou, hè? Daar gaan we dan. Lekker genieten. Kijk dat koppie, dat genietende koppie. <coughs> Alright, daar zijn we weer. We zijn nog steeds aan het afdalen. Uh, zoals je kan zien zijn onze grote vrienden zijn er ook weer. En uh, we konden net, zeg maar zo, kon je zien hoe je geen kanoën. Daar heb je ook nog zo'n stukje, ga je helemaal zo. Dat was echt heel tof, maar ja, dat kan dus nu niet. Dus uh, vandaar dat we nu maar dit aan het doen zijn. Maar uh, het is uh, een mooi hier zo. Ik zit eigenlijk best wel lekker. Hoe zit jij? Ja, ik zie het je nu wel? Hallo, bonjour. Leuke dame. Uh... Nou, daar zitten we dan. Uh, ik word achterwaarts getrokken. Ik zit helemaal niet goed vast. Ik zit hier ook op die slippers. En daar is Stefan. Die wordt uh, nu zo meteen naar boven getrokken. Oh, dit wordt wat weer hoor. Dit is weer een avontuur. Oké, okay, over 50 meter worden we automatisch losgelaten. Dus dan... Uh, ik ga gewoon jullie zo vasthouden. En dan gaan we gewoon... Ja, hoe ga ik dat doen? Ik denk zomaar. Oké, okay, ik heb jullie met twee handen nu vast. Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat zijn. Ik heb dit nog nooit gedaan. Oh, ik heb nog nooit gewopsleed. Het was dus trouwens, het was dus gewoon wel op uh, land, wist ik veel. Uh, er stond in één keer dat het niet zo was. Dus we gaan het zien, we gaan het zien, we gaan zo. Oh, ik ga langzamer ineens. Uh, ik zie dat ik ineens... Oh, wacht, ik moet er vanaf nu. Ah! Oké, okay, lol, ik zit echt van de fuck but... Stefan, ben je er klaar voor? Zeker. Oké, okay. daar gaan we dan. Jonky! Jonky, Jonky! Oké, okay, ik denk dat het nu inderdaad zo kan. We beginnen lekker rustig aan. Oké, oké, oké. Van hele snelheid. Aan de poort. Wow! Wow! Ik heb een plattetje. Ik heb nog niet geen rems. Low Best wel geinig. Dat was best wel leuk. Nou, dan hebben we dat ook weer eens meegemaakt, guys. Even kijken of Stefan nog komt. En daar hebben we aan. Nou, dit was wel leuk. Dit was wel top. Nou, wij gaan uh, weer verder naar de volgende attractie. Let's go. Wij staan in de rij. Bij Maya erbij. bij. erbij. Waarbij? Ah, en We gaan nu uh, boomstammetjes doen. Dat leek ons wel leuk die uit die boot? boot? Welke boot? Ha, ha, ha, ha, ha. Nou, we zitten nu in de boomstammetjes, Ik mag geen foto's maken. Gelukkig maak ik ook een video. Stefan, heb je het nice in? Ja, we gaan straks lekker nat worden. We gaan straks lekker nat worden. Zo. Het gaat lekker ruig hier allemaal joh. Ja. Oh, dit is het ook gewoon al. We gaan daar al naar boven. En dan uh... in Walibi heb je gewoon echt een aantal gekke splasjes en zo. Hier is het gewoon één rondje en klaar. Het was wel super chill, dus ze is echt nergens staan te rijden, dus dat is wel uh, helemaal top. Ik ben echt panisch voor dit soort dingen. En ik zit voorin, dus ik ga lekker nat worden. That's what she said. Oh, wat heb ik er toch weer zin in, hè? Stefan, heb jij daar ook zo zin in? Ja. Zie je de dood in mijn gezin denk ik wel. Uh, Jij bent helemaal niet nat geworden. Ik ben aardig, uh, aardig doorweekt. Doe snel mijn camera weg. Laat uh, ja, toen stopte in één keer het beeldmateriaal. Letterlijk. Dit was het laatste wat we hebben gefilmd op die dag. De dag daarna was natuurlijk de race dag, de kartraces. Ik ga daar eventjes voor deze week een, een losse video van maken, want helaas waren de GoPro beelden niet allemaal even goed gelukt. Want de GoPro die is heel erg naar beneden gaan hangen. Dus ik ga eventjes een kleine montage maken van de beste beelden. En dan gaan we die gewoon in een losse video op mijn kanaal zetten. Ik hoop dat jullie daar nog heel even geduld voor hebben, maar dat komt helemaal goed. Het wordt een toffe video. Thanks voor het kijken in ieder geval naar deze vlog. Ik hoop dat jullie leuk vonden en zoals altijd zeg ik like, abonneer, reageer en tot de volgende keer!